Waar komt het toch vandaan? Observatie, focus, concentratie. Waar wil je naartoe? En waar ga je heen? Hoe bereid je je voor als je niet weet hoe ver je kan gaan? Ongeacht wat je wil bereiken. We zijn allemaal onderweg. Iedereen is uniek, heeft zijn eigen reis, een eigen bestemming. Bij ons maakt het niet uit waar je vandaan komt. Waar begint het verhaal dat je nu bij je draagt? Waar ontstaat het gevoel dat je hart sneller doet kloppen? Je gaat altijd verder. Verder in het verhaal. Wat jij, wat wij, wat wij allemaal samen maken. Het gaat niet altijd om het resultaat, maar wel omdat je alles geeft. Vermoeid en voldaan, uit of thuis, winnen of weer wat geleerd. Zon, regen, wind, herfst of winter, buiten of binnen. Er komt een moment dat je beseft dat je je eigen verhaal aan het schrijven bent. Dat je meedraagt en doorgeeft. Waar maakt het niet uit wie je bent en welk talent je meeneemt. Hier, hier, dat is bij ons. Waar we streven naar het beste in onszelf en het beste in anderen. Het zien van dat sportplezier, dat maakt ons trots.